Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over decompensatiocordus, oftewel hartfalen. Ik begin met de basisprincipes van de hartfunctie en daarna gaan we het hebben over wat er gebeurt bij hartfalen. We zullen de verschillende oorzaken van decompensatiocordus bespreken, de symptomen en ik zal kort ingaan op de behandeling en prognose. De werking van het hart hangt heel erg samen met de anatomie. Hier zie je het hart met de atria en ventrikels. De linkerharthelft zuigt bloed aan uit de longen via de vene pulmonalis en pompt het naar de rest van het lichaam via de aorta. De rechterharthelft zuigt tegelijkertijd bloed aan via de vena cava uit het lichaam en pompt het naar de longen toe via de arteria pulmonalis. Tijdens elke hartcyclus trekt het hart samen en ontspant het weer. Het samentrekken wordt de systole genoemd en het ontspannen de diastole. Ik hoef jullie niet te vertellen dat de functie van het hart bloed rondpompen is, maar als het hart deze functie niet meer kan uitvoeren, dan noemen we dat decompensatio cordis. Als de decompensatie wordt veroorzaakt doordat het hart niet meer goed kan samentrekken, de systole, noemen we dit systolische dysfunctie. En als het wordt veroorzaakt omdat het hart niet meer goed kan ontspannen en zich vullen met bloed, de diastole, noemen we dit diastolische dysfunctie. Een belangrijk onderscheid binnen de decompensatieocordus is welke kant van het hart is aangedaan. Dit noemen we dan linksdecompensatie of rechtsdecompensatie. Dit leidt namelijk tot andere symptomen bij de patiënt. Omdat de linker en rechterharthelft natuurlijk wel heel erg verbonden zijn met elkaar, komt het vaak tegelijkertijd voor. Wel zie je vaak dat de ene helft erger is aangedaan dan de andere helft, waardoor bepaalde symptomen duidelijker aanwezig zijn. Hartfalen begint vaak met linksdecompensatie, waarna daarna rechts ook mee gaat doen. Bij linksdecompensatie wordt bloed minder goed aangezogen vanuit de longen en wordt er minder bloed uitgepompt naar de rest van het lichaam. De rechter harthelft pompt gewoon door. Er zal dus bloedophoping zijn in de longen, oftewel stuwing. Dit zorgt voor een hogere druk in de longaders, waardoor er in de longen ontstaat. Hoe zorgt hogere druk voor eudeem? Kijk dan het filmpje over Long ödeem. Longödeem zorgt voor klachten van dyspneu, kortademigheid, en orthopneu, verergering van dyspneu als je gaat liggen. Deze klachten kunnen erg lijken op de klachten van astma, zeker als er ook ongeconstrictie bij komt kijken. Daarom werd dit ook wel eens asma-cardiale genoemd. Door een verminderde pompfunctie van de linkerventrikel ontstaan er doorbloedingsstoornissen in de rest van het lichaam. De nieren reageren hierop door het raasysteem aan te zetten, waardoor er extra vocht wordt vastgehouden. Op de korte termijn een prima plan. Het bloedvolume stijgt en hierdoor wordt het hart geholpen om een hogere bloeddruk te maken. Maar op de lange termijn is dit echter desastreus. Door het grotere bloedvolume wordt het kwetsbare hart nog verder belast. Hierdoor zal het hart nog verder beschadigen en zal de decompensatie verder toenemen. Bij rechtsdecompensatie wordt bloed minder goed aangezogen vanuit het lichaam en wordt er minder bloed uitgepompt naar de longen. Dit zorgt voor ophoping, oftewel stuwing, in de aders van het hele lichaam en dus ook in de organen. Ook hier zal door de hogere druk in de aders eudeem ontstaan. Dit eudeem zakt met de zwaartekracht. In zittende positie zal het bijvoorbeeld leiden tot S S'nachts, als je dan weer gaat liggen, kan ineens al dat vocht weer opgenomen worden in de bloedbaan. De nieren merken dit op en gaan water uitscheiden, dus je moet s'nachts veel plassen. Dit wordt nicturie genoemd. Decompensatio cordis kan door verschillende aandoeningen worden veroorzaakt. Veel voorkomende oorzaken zijn hartinfarct, aandoeningen van de hartkleppen, hartritmestoornissen, hypertensie, COPD, cardiomyopathieën, hartspierziektes en bijvoorbeeld anemie, nierinsufficiëntie en sommige medicijnen. Hiervan wil ik graag deze drie nog wat uitgebreider bespreken. Door een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af. Dit wordt dan littekenweefsel en dat kan niet samentrekken. Dit zorgt voor systolische dysfunctie. Bij chronische hypertensie moet de linkerventrikel hard werken om tegen die hoge druk op te pompen. Net als in de sportschool zal hierdoor de spiermassa toenemen. Dit noemen we hypertrofie. Hypertrofie in de hartspier is niet goed. Het zorgt voor minder effectieve samentrekking, oftewel systolische dysfunctie, en het zal de ventrikel kleiner maken, en dus past er minder bloed in het ventrikel. Dus ontstaat er ook diastolische dysfunctie. Bij COPD ontstaat door de ziekte een hogere druk in de longarterie, dit noemen we pulmonale hypertensie. Het rechterventrikel moet dus hard werken en zal hypertrofiëren. Hierdoor zal weer diastolische dysfunctie optreden. De veranderingen in het rechterventrikel noemen we een pulmonale, en dit leidt tot de rechtsdecompensatie. Behandeling is er vooral op gericht om de onderliggende oorzaak weg te nemen waar mogelijk en preventie van verdere achteruitgang. Verder worden er adviezen gegeven aan de patiënt en kunnen er medicijnen gegeven worden om symptomen wat te verminderen. Preventie wordt gedaan door risicofactoren voor hart- en vaatziekten te verminderen, dus aanpakken van hypertensie, hypercholesterolemie, overgewicht en roken. Adviezen zullen dus op leefstijlgebied gegeven worden, maar ook over het alert zijn op symptomen, zoals snelle gewichtstoename, kan een teken zijn van eudeem en dus van hartfalen. Slaaphouding kan worden aangepast naar een wat meer zittende positie. Elastische kousen kunnen gegeven worden tegen het eudeem. en we benadrukken dat patiënten met hartfalen geen NSAID's meer moeten innemen, zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen. Er kunnen vaak medicijnen gegeven worden om symptomen te verlichten. Zoals diuretica, die overtollig vocht afdrijven. En e remmers, die zorgen voor een lagere bloeddruk door vasodilatatie. En verder kan nog afhankelijk van de patiënt worden gestart met beta-blokkers, antistolling, etc. Ook wordt er natuurlijk geprobeerd om iets aan de oorzaak te doen, zoals het behandelen van een hartinfarct, ritmestoornissen, hypertensie, longziekten zoals CPD, etc. Andere behandelingen bij ernstig hartfalen kunnen zijn. Operaties, het implanteren van een intracardiale defibrillator, een ICD, of het plaatsen van een steunhart, ook wel LVAD, LVAT genoemd, of het uitvoeren van een harttransplantatie. De prognose van hartfalen is zeer variabel en is onder andere afhankelijk van de ernst, vaak weergegeven met de New York Heart Association klasse, de oorzaak, leeftijd, andere aandoeningen die een patiënt heeft, oftewel comorbiditeit, en progressie die wordt gezien. Over het algemeen zal de ernst in verloop van tijd toenemen. In de NHG-standaard over hartfalen is meer te lezen over de prognostische factoren bij hartfalen. Je hebt in deze video geleerd over hartfalen. Je kunt beredeneren hoe decompensatieakkoordes ontstaat, welke symptomen je ziet bij links of rechtsdecompensatie? hoe de meest voorkomende oorzaken voor hartfalen kunnen zorgen en wat de basisprincipes zijn van behandeling. Bedankt voor het kijken!